Meneer Schefferhoeven, hoe oud was u toen de oorlog begon? Vijftien jaar, hè? Vijftien jaar? Ja. Um, en waar woonde u? In de Kuil. In de pastoor van Peukenstraat. Waar nou mijn zoon woont. En uh, zat u nog op school? Ja, ja. Ik was, ik was, ja. Vroeger gingen wij met ons vier jaar naar de school toe. Naar de kiepjes noemden ze dat. En ja, ik zat net op de school, op de lagere school hier in de Hoogstraat. En uh, ja, toen is die een oorlog begonnen. En toen viel alles, was alles heel anders. Hoe, hoe heel anders? Nou, ik, ik zal één voorbeeldje geven hoe dat veranderde. Bij ons thuis zeiden ze dat die daar niks te maken hadden. hè? Maar die kwamen alleen maar om zoveel mogelijk te halen. En ik hoorde daar met mijn jonge oortjes op aan. En ik had zo'n hele mooie grote herdershond. En ik zeg. En toen dus kwamen zo'n officieren door de straat lopen. Met zo'n sabeltje onder zij hangen, weet je wel. Zo'n zo ridderorde geval. En ik zeg, ik zeg tegen de hond vatsen. En die hand die begint te grijzen, door die twee. los, dat is een knallen. Zet je nee, die pakte ze een revolver, hè, dus ik ken het ten eerste dag al hoe dat moest. Hè. Mondje dicht. Ja. ja. Dat zijn mijn eerste herinneringen. Ja, ja. Maar de oorlog begint op 10, 10 mei, hè? Ja. Uh, vroeg in de ochtend. Ja. Wat merkte u daarvan? Eh... Uh. Dat was, ja, daar werd gevonden, ik weet niet, er kwamen in één keer soldaten in de straat, weet je wel. En het was zo, die hadden al mot met elkaar, de Duitsers en de Fransen. En die, die Fransen die kwamen vanaf de andere kant binnen. En er was een treffen hier in Brabant. Ja. Van die twee en dat verliep allemaal niet maar, zo mooi. Maar ja, dan ben een manneke van. En dan hebben, hebben ze de kant op een kapot geschoten. dan loopt niemand niet meer voorop, Dus daar kende ik achter elkaar hoe dat moest, hè. mondje dicht. Ja. Maar het was zo. Uh, toen de oorlog goed aan de gang was, toen moest heel Nederland... ofwel uh, putjes graven langs de bossenweg. Was. Als het luchtalarm was, kropen die Duitsers dan in. Weet je en wel? En, en als dan... Hoe was het nou ook alweer? Ze kopen in die putjes als het luchtalarm ja, was. Ja, daar waren die putjes allemaal voor gegraven langs de bosweg. En toen stonden wij met... Want wij gingen altijd met een wow, paar vrienden mee om waar. En toen hadden we het over die putjes gehad en toen zeiden we nog, kruip er nooit naar in. Maar toen kwam er zo'n zo jager overheen en die begon te schieten. En toen was ik al gesneuveld voordat ik thuis was. Want wij zaten in die, in die putjes en toen sneuvelde een, een jongen van Boer Verhoeven. En die woonde daar in Kerkhoven daarachter. En dat, dat, dat, dat jong daar is toen gesneuveld, hebben ze toen doodgeschoten. Ja, dingen En toen was de dus, al, dat ik al gesneuveld was. Dus dat viel mee. Oh, ze dachten dat eh, dat, dat ik u, het was. Maar dat was een naamgenootje die in het kerko van een boer, boer verhoeven woonde dat toen. Ja. Ja. Toen de oorlog eenmaal op gang kwam, hè? de, de Duitsers hier onder andere ja. ook Oosterwijk bezetten. Wat ja. veranderde er toen aan het leven hier? Of ging het een beetje gewoon door op de normale wanneer zoals vroeger? Nou, dat was zo mooi, wij waren deugenieten, genieten. We hadden gerust weten, we waren goed gezond. En eh, toen zaten ze bij de oude kerk, daar hadden zo'n beeld staan. Pater Potters zit daar op zijn stroom. Uh... De oude kerk is de Peterskerk? Ja, door. Maar er zit, daar staat zo'n standbeeld bij met een pater op zijn. Uh... En toen zaten die Duitsers, die hadden daar. In zo'n gebouwtje was het dan het hoofdkwartier. Maar aangezien die. Later de, zaten ze de stoelen hadden ze in het park gezet bij Pater Potters. En toen waren wij van. nee, man of drie waren we wel bekwam. Als ze dan tussen de middags lagen ze tussen. de, de sneurken witte niet, hè, want dan hadden we weet ik het wat. Toen hadden we de koffiepot hadden we leeg gegoten en er waren we drie van die manneke, drie van die manneken, zo hebben we er eventjes fijn geleuterd. Dus en een pot zeik door op de pot, op de tafel bij die Duitsers gezet. Hè? En hoe is dat afgelopen? <laughs> ja, er zijn, er zijn verschillende uitleg aan te geven. Maar je, maar wacht, in ieder geval, je was er niet bij toen ze aan de kant. Nee, ze zijn er niet bij blijven staan. Nee. <laughs> in ieder geval... Ze leven nog, denk, of ze zijn ze nu... Ja, je zal er wel niet dood van gaan. Ja. Maar u zegt dat ze daar een of ander hoofdkwartier hadden op het kerkplein? Uh, ja, op het, het, het verenigingsgebouw was dat, noemden ze dat. Het, het, het, het, het, het, het Zoltje. Ja, daar hadden. vlak voor de kerkstraat bij spreken, Daar hadden Rechts hadden daar... Hoe is dat nou tegenwoordig? Tegenwoordig ligt het kerkhof daar. Ja, daar, daar stond zo'n zo verenigingsgebouwtje. Ja, ja. En daar werden... de in gehouden. En, ja, maar, en daar zaten die Duitsers En, en daar, daar zat, als ze moesten stemmen... ...dan moesten ze daar een stem uitbrengen. Het ja. ja, ja. was net zoiets als... Ja, ...iets van de gemeente. Ja. Maar, uh. eh, ondervond u veel persoonlijke ongemakken? Hier? Jij? Ja, als, als 15-jarige. Nee, ik had helemaal geen, geen hoek maken. Want we hadden mee, mee drieën altijd bij elkaar. En dat was Pijnappeltje. Die woonde daar, eh, daar nou eh, zo'n zo leraar woont van, van, van de school. Die woonde in het Hoekske. Uh -huh. En eh, Jan Vroeven, die woonde in de hertogendereclan. Dus dat is een eindje verder. Maar wij waren allemaal drie van dezelfde leeftijd. We hadden alle die bij elkaar in de klas gezeten. En wij hadden allemaal van die rotstreken. Ja, wat... Jullie waren een hechte vriendenkring. Wij, dat was een vriendenkring. Maar die Duitsers, die kwamen hier niks als de zaak gesprek, weghalen, allemaal. Hè. Daar hoorden wij thuis. Ja. Je moest opletten of, uh, ja, het, uh, het was heel gek, maar. Wij bonden daar met asnodneuzen eventjes tegen protesteren, weet je niet? Dus zo kwamen die gekke geten allemaal tevoorschijn, hè? Ja. Vonden, jullie, vonden jullie dit spannend? Waren jullie bang? Niks. Was ver, ver, ver, ver, geen duvel lang. Geen even drieën. En heel maar, mooi. Maar, maar jullie liepen toch wel een beetje gevaar, hè? Want... Ja, maar dat zijn we niet. Nee. Maar hebben jullie ouders nooit verteld, doe eens een beetje kalm aan? Nou, bij ons thuis ze raakt. Dus, en ik was de jongste. En ze waren al blij dat ik netjes in het padje liep. Ja, en de andere jongens die waren al... En er zaten een stuk of drie meiden, vier meiden tussen. Ja, dan, dan ben je eigenlijk een benjemennetje in thuiszin. En als je dan in hun ogen netjes oppast, dan is het goed hè? Dan ja, maar uh, die, ze zullen en, het al en wel gevonden hebben. Als ze het niet zagen, dan waren we wel eens een beetje stout ook. Ja, ja. Maar ging... nou, ze hadden dus niet in de gaten dat jullie uh, vrij gevaarlijke dingen uithaalden. Nee, maar wel aan de, bij de nonnen aan de appeltjes zitten. Nee, maar ik bedoel ten opzichte van de Duitsers. Nou, dat, dat, dat, dat verhaal van die koffiepot. Ik de eerste keer al mee persoonlijk tijdens de straat liepen met dat prachtig sabeltje langs ja. dingen. Dat was een eretekentje, weet wel, dat ze, weet ik waar waren. Maar ik, ik had zo'n mooie grote hond. Ik zei, ze. Ja, ja. ja, dat vertelde u aan het begin al hè? Ja, maar dat zit erin. De... Ja, ja, ja. En dat waren mijn eerste kennismakingen. Maar naar de rand heb ik het toch heel rustig gedaan. Maar niet dat wij bang waren. Want toen ben ik... Uh... Wij waren met drie camera's Altijd bij elkaar. Ja, ja, ja. Even oud. Ja. Op school al geweest. Ja, ja. En waar ze gebleven zijn, in is naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Was het de oorlog, was het een emigratiegolf. Die waren allemaal weg hier. Waarom, dat weet ik niet, maar ik had, ik had hier goed namen de zin. Maar de andere is naar Zuid-Afrika gegaan en, en Jan Proeven is naar nieuw guinea gegaan. En daar heb ik nooit niks meer van gehoord. Nee. We hebt ook niet meer geprobeerd om nog contact met ze te krijgen? Nee, nee, nee. Ik had contacten genoeg waar toch wel, want uh, weet wat het is? Ik was, een, een, ik was eigenlijk te oud, om anders had ik naar Duitsland gemoeten. Uh, werden allemaal uitgemoest al gaan werken in die munitiefabrieken. Maar daar was u te jong voor? Nee, ik was net goed zat, maar ik had een heel jong gezichtje. Heb ik nog het rust? Ja. Yeah. Ja, dat raar, ze was dus niet ingetrapt, hè. Nee, dat snap Je ik. Je nou is een oude lullen. hè nee. nee. En toen... Dat kon ik toch allemaal niet opnemen, hè? Tuurlijk niet. Nee. Maar, eh, ja, u kunt er wel jong uitgezien hebben, maar ze wisten wel hoe oud u was natuurlijk, hè. Want ja. aan het eind tegen het eind moest, Ik moest naar Duitsland. Ja. Eigenlijk moest ik naar Duitsland, maar omdat ik... Ik heb toen een vals Auschwitz. Aha. kregen. Van wie? Ja, daar, daar het het. dat had het. Er was toen een, een organisatie die zat onder de bevolking, die zorgde daarvoor. Weet je niet? En toen heb ik een vals uitwijs gekregen. En daar stond een andere leeftijd? En dan heb ik in de... En ik werkte in Tilburg met de fiets elke dag naar Tilburg toe. En toen op een gegeven moment, toen moest ik nou, eh, toen stonden Duitse soldaten en die stuurden, moesten allemaal bij de Harmonie in het gelid gaan staan, in de Stationstraat, Want ze zeiden dat we geëmigreerd zouden worden naar, naar Zeeland, want er moesten van die schutsputjes gegraven worden allemaal. Maar toen ik aan de beurt was, toen, eh, ben ik hem gepiept. Ik, het. ik denk, ik ga niet naar Zeeland. Kon dat zomaar? Kon die maar Dat was heel gevaarlijk, ja. En er werd ook wel eens geschoten. Maar ja, het, het, toen, toen u wegliep, hebben ze toen ook geschoten? Ja, als je dat tussen net paarde, weet ik niet. Je ja. moest eigenlijk in de trein naar Zeeland toe, putjes graven. En daar gaf ik niet veel en toen zijn we door mijn mee verschil meer, want ze stekten de kopjes een beetje bij elkaar. En dan, als ik dan Godde al, we hebben toen een strijdplan ontwikkeld. Gij God die kant uit en gij die. Dus we, we naaiden om een keer op hetzelfde moment mee, mee alle richtingen uit. En dan wisten die Duitsers niet, wie zagen nou moesten lopen, weet je niet. En zodoende ben ik er langs gelukt. Maar zijn ze toen naderhand niet naar uw huis toegekomen om u alsnog op te halen? Ja, maar ik was nooit thuis. Dan was ik niet thuis. Daar werd, daar, daar was de buurt die was compleet allemaal ingelicht hoe dat het zat. Heel maar hebben ze, toen niet, uh, hebben ze toen niet geen repressies genomen? Ja, maar weet wat het is? Er viel niet veel repressies te maken. Want wat, wat moesten ze doen? Ze gaan alle mensen nodig. Het ging erover uit om ons nog ergens te pakken. En ik kreeg van de ondergrondse, noemden ze dat, weet niet, daar was ik niet bij, maar die zorgde voor een valse uitwijzen. weet je wel, dat ik jonger was. Ik had een jong kopje. En uh, zodoende konden ze mijn rust een oudswijsje geven dat ik twee jaar jonger was. Ja. Hoe, hoe raakte u in contact met die verzetsmensen? Dat was dat was heel gek die mensen die die kenden wij allemaal die erbij waren ze hebben zelfs gevraagd of dat ik er ook bij wou komen bij die club en wat was uw antwoord dat, ik zeg dan geef ik niet zoveel om ik zeg dat ik wil niet geregistreerd staan waarom niet? met mijn kameraadje wel ja. want die wou mij ook overhalen en toen hebben we nog maar ik hielp wel mee als er ergens iets te doen was. Maar ik wou niet, geen registratie hebben. Dat heb ik nooit gewild. En waarom was dat? Toen hebben we nog eens een keer, ja... Uh, yeah. Kijk, had hij nog nog langskomt, hebben we een trein laten ontsporen. Met drie. Ja, ja oké, okay, daar hebben we het zo over. Maar waarom wilde u niet officieel bij het verzet gaan? Nee, nee, dat, dat, wat dat, uh, ja... Lokt hier ook wel eens een beetje in de steek. Ik, ik weet niet, maar dat, dat officiële gedoe, daar geregistreerde, daar hield ik niet zo aan. Ja, ja. U had het net over een ik trein. Ik ben een individualist, noem ik Individualist. Je. Ja, ja. U had het net over de trein die u hebt laten ontsporen. Ja. ja. Vertel eens. Nou, dat was zo. Hier kwamen. Hier was een munitie. Uh, op perron werden treinen geladen en gelost met munitie uh -huh. en dat wisten wij want in de bossen daar hadden een compleet hadden kazematten liggen met munitie en van ging het van daaruit hier naar het terrein toe als die moest die munitie die moest dan naar het front toe en daar wouden wij wel eens in een keer even uh, een stokje tussen steken, weet je wel. En toen zijn we ook daar. Uh, we waren nieuwsgierig hoe dat hij in de bossen ook zat. Uh -huh. En die kazematten, die dus zijn we in die kazematten gegaan. En daar hebben we toen ook voor de verzetsbeweging hier, hebben we wel die kistjes meegenomen. En dan moesten we daarbij. Maar hoe konden jullie daar in godsnaam bijkomen? Werdt bij, werden niet bewaard? Bij hommen met de baard, daar hebben wij ooit ge, gezien dat daar een Duitsers, want die stonden daar wel op wacht, op heel het terrein van... Maar die gingen geren naar de vrouwkens, denk ik. En dan hadden wij gedacht, gezien, en net zo lang gewacht, totdat we die kerels zagen uit de trein lagen komen naar de vrouwkens toe... En daar ze liepen. En dat hadden wij een beetje gemerkt. Dus waar Zulie Rut kwamen. Waar zaten die vrouwtjes? Ja, weet ik, in het dorp. In het Dorp, ja. ja. En, en toen hebben we, de, hebben we dat padje goed in, En toen gingen jullie eruit. En wij gingen er binnen. En we hadden door van die, die kisten de weg. En jullie wisten ook hoe lang die Duitsers weg zouden blijven? Ja, die, die zagen we gewoon die gingen naar de vrouwtjes, er was voornamelijk op die bultenplaatsen, op de treinen. Ja, trein, ja dat zou dagen. ik ook gevonden hebben. Ja, um, maar die treinen? Dat blijft de tijd. De, de, ja, die treinen, waar u het net over had, hoe, hoe ging dat? Nou, wij zagen hier allemaal die treinen rijden. En ook, de, daar heb ik net verteld, dat er hier in wagons geladen werd. Die munitie, dat ja, weet ik helemaal. allemaal. En toen redeneerden wij als snapneuzen onder elkaar, want daar waren we wel, we waren echt snotneuzen. God, als we toch, toch eens een stokje staken, dan hebben we de oorlog bekant gewonnen. <lacht> Zo van daar, hè. Zoals jeugd onder elkaar. Hè? Ja, hoe zullen we dat doen? Toen hebben we met drieën, ik heb ze net de naam, maar ja, de ene is nog... Nou, Zuid-Afrika Zuid gegaan, geëmigreerd. En toen trok heel de jeugd weg hier. Ja, ja. Maar met z'n drieën hebben jullie? Ik ga een goede huishouden thuis. Ik ga een goede zin. Ja, ja. Prachtig. Maar de trein? Ja. En de trein, hoe ging het dan en verder? Toen, toen hebben we overwegd hoe dat we dat eventjes zouden proberen te met doen. Met z'n drieën? Met drieën. En aangezien ik in de techniek zat, had ik het gereedschap. Want die andere twee, dat waren timmerlui. Die werkten allebei bij Nelleke van den Berg. Uh, Daar bij de, de Verrijkelstraat. Ja. Hein van den Berg is er nog een zoon van. Maar door, in ieder geval, wat was ik nou? Nou, oh, en toen ben ik, toen waren we mee drieën. En toen hadden we het plan opgevat. Um, in, in zo'n ammunitietrein de zagen wij dat die hier steeds geladen werd, weet je niet? Ja. Och, we zullen er een uit, uit de lijn loten lopen. Dat is toen ene keer gedaan, met front, weet je niet, want de krijgen ze in geen munitie meer. Ja. Hoe hebben jullie, op wat voor tijd van de dag of de nacht, hebben jullie dat gedaan? Nou, toen hebben wij daar gewoon gekeken hoe dat die treinen zo, want er was wel, je mocht niet buiten komen eigenlijk, nou zeker tijd niet. Ja. Avonds, maar we waren niet zo. En daar was, hadden we ontdekt dat er een heel dooi stuk spoorlijn is. Waar? Daar net bij het Harris Ja. Veel gebeurt op de straat bij de lijn, maar vroeger was daar geen straat, dat was maar een fietspadje. En toen hebben we gedacht: weet je wel, we gaan daar zitten. En we wachten totdat er een trein weg is. Dan hebben we genoeg tijd om dat te doen. En geritschap daar had ik uit Tilburg meegebracht. Goeie groot geritschap. Wat hebben jullie toen gedaan? Hebben jullie aan de rails geknoeid? Toen hebben we die moeren van die rails afgedraaid, Twitter in een plaat eraf gezet en die hebben we klem zo tussen gezet. Dus als die trein kwam, die, die ontspoorde ze nergens. En jullie waren erbij toen de trein aankwam. Vertel eens wat, wat, ja. wat zag je toen gebeuren? Nou, ja, wij zagen die trein uit de lijn lopen en die kantelde door enkele begons. En toen? En dat was heel moeilijk, want die heb, daar hebben ze heel veel ongemak van gehad. Dat snap want, ik. Daar konden ze godverdomme nergens meer bij. Daar ligt, daar ligt de stroom en, en nog zo'n rivierken en weet ik allemaal. Dat is één en een drek sowieso ja. uh, Dat ontsporen van die trein, dat, dat, is, dat is niet georganiseerd door het officiële verzet, nee, dat maar dat hebben jullie met z'n drieën. Maar mijn twee kameraad, die waren wel bij het verzet. Dus het verzet jut, wist ervan dat het ging gebeuren. Het mij op om mee te helpen. En natuurlijk, dat vond ik wel leuk. Ja. <laughs> en toen hebben we door mee. in die achtergrond, in het bos hebben we gezeten kijken hoe dat ging. Ja. En toen zijn en jullie hard weggegooid. Ik weet niet hoeveel werk ik had om die rotzooi op te ruimen. Ja, dat zal wel, ja. ja. ja. Kende u mensen in Oosterwijk die uh, samenwerkten met de Duitsers? Samenwerken? Ja. Ja, maar dit wat is, dat, dat weet ik zo niet. Dat, ja, ik moet, ik moet voor het zoveel praktiseren en dat valt niet mee. Nee. Maar je had altijd mensen die het daarmee onhulden, zal ik zeggen. Ja. Hulden noemden wij dat. Ja, ja. Dat moesten, gaat ook, ja, gaat zelfs wel. Vrouwen ook die het ermee aanleiden. Dat vonden wij niet, hè, maar we moeten die toch, hè. Dat vonden wij niet leuk. En ook daar werd wel eens een beetje rotzooi uit gehad van en een keer berken trekken of zo, weet niet. Bij, bij de dames die met de Duitsers hulden. Bijvoorbeeld, ja. Hè. En dan, maar die zeiden dan, die, wat er is, maar aan die, die, die, die verrekte mof, daar was geld aan te verdienen, hè, door die meiden, hè. En ze konden ervan krijgen wat ze wouden. Wij hadden niks, als van de bonnetjes. Maar die Duitsers, die hadden alles. Ja. En dat was, dat was frustrerend. En dat was dan wel verleidelijk voor die meiden ook. Om dan te proberen iets zo los te krijgen. De dat en... hij vond het niet zo leuk. Nee. Behalve dat belletje trekken af en toe. Wat is er verder nog tegen hen ondernomen? Na de oorlog bedoel ik. Ja, toen hebben ze, <laughs> dat was ook een spannende tijd. Toen hebben we die meiden, die moesten allemaal op het matje komen. Bij wie? Ik was dat toch ook weer. Die moesten op het matje komen? Het hele dorp stond op zijn kop om dat te doen. Wij, wij, wij, ja, wij snapten niet. Ja, een jongen die doet dat niet. Maar meiden, die zijn wel een soort dat ja, ze verliefd waren op zo'n jongen, snap ik nou, maar toen had ik dat verstand nog niet. Toen waren het alleen maar meiden die met de moffen hulden. Ja, ja, en toen snap toen had ik van het verstand van liefde, had ik helemaal nog nooit niks gehuurd, dus dat kon ook best wel liefde zijn denk ik. Huh? Dat ze verliefd waren op zo'n iemand, want er waren leuke, allemaal leuke jongens die erbij waren, prachtig pakken jongen. En baas, ze waren baas, hè? want je hield je mondje wel dicht. Hè? Oh. En na de oorlog, wat is er toen? Ze werden op het matje geroepen. En wat ja. is er toen gebeurd met ze? Ja, ja. Ja, toen werden er wel eens ooit toch, uh, denk ik... Ja, naar de rand vind ik dat toch... Ik heb er al niet aan meegedaan. Maar ik had er wel bij die, uh, die zo woest waren op die meiden, op die vrouwen. En dat ze ze... Ja... nee dat is niet goed die die die die, die wouden die, die wouden ze wel wat wilden ze toen echt echt ik zit te praktizieren maar ik kan er zo niet meer opkomen. maar ik was toch niet veel ik kan maar zeggen die nee, nee. nee. maar die had bij die zo fanatiek waren die dat die vrouwen iets aan zouden doen wij spreken van uh, beschilderen of of, of of of weet ik weet het scheren, He? scheren. Ja. ja weet u dat ja, het... dat weet ik, als man die even, even meer staan trekken ja. ja en dat is in oostenrijk ook gebeurd ja. ja ja het was zelfs mooi het was vrij kort in de buurt mm. liep er ook zo in ja, ja. maar nee dat was ik niet voor. ik ja. wil maar zeggen ik zou dat niemand aan doen Ja. Maar ja. Dat waren er bij, die waren behoorlijk behekst hoor, van alle kanten om dat eventjes raak te nemen. ja, ja. ja Dat waren ook vaak niet de beste. Hè? Maar de, ja, in de oorlog gebeuren de vervelende dingen. Er gebeuren ook leuke dingen. Uh, u hebt over die, die leuke dingen tussen aanhalingstekens ja. alles gesproken. Wat, wat, wat is in uw herinnering een heel vervelend ding? Hier in Oostenrijk tijdens de oorlog. Dat was de eerste, keer, de eerste dag al, de eerste dag, maar de eerste week, dat ze met een hond kapot moesten. Ja, dat heeft hij al verteld aan het begin. Ja. Ja, ja dan moet maar je... Edith, ik bedoel. De, uh, maar, hoe was de relatie tussen de, de, de Duitsers en, en, de, en de Oostenwijkers? Zaten nou, dat heel was, het... was heel verschillend. Wij zagen hun, ze hadden hun niet geroepen, bij wijze van spreken. Dus... Bij de gemiddelde burger was het hier nou niet. Wat kon die hier doen? God naar huis. He? Want het, het, het, dat was pas het eerste begin, want toen ze goed hier waren, de bezettingsmacht. Toen kon er uitgestuurd worden, want toen moesten gewoon werken in Duitsland. Ja. En niet zo'n beetje. Nee. Ja. Uh, de bevrijding van Oosterwijk. Hoe ging dat? Even prakazeren hoor. Ja, zie, ik wil het nemen, maar het kost allemaal even tijd. Ja, nee, doe maar rustig aan. De, de schotten, de schotten die zaten... Deze, deze kwestie van, ik zie ze nog komen. Oh. Waren, de eerste, daar waren volgens mij waren de schotten. Ja. Ja, die, die kwamen vanuit Moegersel. Vanuit Moegersel. Deze kant op. Ja, waar was u die toen ze... En daar was het zo prachtig, want wij woonden in de Kuil. En daar is een knooppunt van wegen altijd geweest. Van Tilburg, Moer Uit uh, Torp, Udenhout. Dat was eigenlijk meer een, een verkeersknooppunt. En daar kwamen, daar kwamen, daar kwamen ze elkaar al ooit tegen. Weet wel. De, wie, wie kwamen elkaar daar tegen? De uh, oh jee. mensen uit Frankrijk, de Fransen. Ja. Want die kwamen hier. Die, had, die hadden ruzie met die Duitsers. Ja, dat was aan beetje, het begin van de oorlog, hè? Maar ik heb het nu over de bevrijding van Oostenrijk. Ja. Ja, daar is door dus die mensen allemaal gedaan. Op een gegeven moment was, was, was waar die Duitse zoon in één keer weg. Ging. Ja. ja. Waar, waar, waar was u toen die schotten Oostenrijk binnentrokken? In u de zegt, kou. ik heb ze zien komen. Waar stond u? Waar zat in u toen? In de toe? kou. In de kou. Daar kwamen ze allemaal langs. Ja, wij denken, door is mijn vader en moeder geboren. Ja, ja. Dat was wel een groot moment. Uh, en er woont nou nog een zoon van me. Ja, ja. Ja, het is de stuurt die hebben we meegenomen. Moet moet daar het schoutje mee zijn. Ja. Hoe, eh, hoe ervaarden jullie dat binnentrekken van die schotten? Dat was geweldig. Dat was geweldig. Want ik ja. moet niet vergeten, we zaten met een geweldig tekort overal in. Dat was totaal opgevreten, alles, hier in Nederland. Wij hadden geluk omdat ik een broer had, die was slager, bij de boeren thuis, die was een huisslager. En die ging zo, en die zat in de richting Udenhout, Biezenmortel, Helvoort nog, tot Tottendui toe, zo heel dat gebied, daar bestreek die, daar ging hij huisslachtingen doen. En wij hadden ook een varken, in het zwart. En die brak heel de kooi af, dus die moest ook geslaagd worden. Maar dan had er de hele familie en heel de buurt die had mee. Ja. Want er was anders niks. Distributie was er wel, hè? Je kreeg je, je bonnen waar je dingen... Het was, het was een geweldige buurtschap onder mekaar. Wij allemaal één tegen één. Ja. Tegen allen. Ja. Ja. Waar, waar, waren die, die bonnen die jullie kregen voor suiker en brood en melk en weet ik allemaal, waren ja. die toereikend? Die waren eigenlijk niet toereikend, maar ik zeg al, wij hadden een broer. Ik had een broer die was slager. Ja, ja, ja. Dus aan vlees was geen gebrek. En dat vlees kon weer geruild worden, ik en dat uit. vlees, daar had een boer altijd. Wij hadden zelf een zwart-zwarte gestoom weet ik niet. Ja. Dus, ja, ja. Nou, dat, dat, dat slachte hij dan en dan nam hij, dat deelde hij niet weer. Een hele commune was dat. Ja, ja, ja. En zo ging het met brood broodnetterder. Want ik moest dan van, mijn, die, daar zat een, een molenaar en die moest dan graan malen. Maar die had daar al, al een paar zakken achter, dat niemand van de regering wist. Ja. En dan moest ik daar naartoe, als jongen van 14, 15 jaar, moest ik daar... Bij die bakker, bij die molenaar, in zo'n zo groot gat, brood gaan staan te maken, weet je niet? Een van die kleine handjes. Ja, ja, ja. En daar kregen we er ook okay een van. Maar dan moest ik verheel. heel, de, voor heel die, die had je ook, kleur van tien of vijf, dat weet ik niet, maar een halve zitten die. Ja, ja. Heb er hier nog een in de. ooit in de. kerkstraat gewoond? Ja. Ja. Um, de, de, om nog even terug te komen op de bevrijding van Oosterwijk. Hè? Heb, ja. Er was nogal wat geweld. Hè? Er is hier eigenlijk best nog stevig Merk? gevochten. Hè? Er werd nog stevig dat, gevochten. Dat gevochten is... tussen de Duitsers en de Schotten. Ja, Heb u, u daar veel van gemerkt? Nou, niks als het geratel van, want ik was met een snotneus. Hè? Ja. Het geratel van die machinegeweren wel. En er zat een, en daar was het net, wij wonden net op de hoek. En daar stond van de overweg, dat is 100 meter nog niet, denk Daar stond een mitrailleurpost. Die moest dan zo strijken dat wat daar passeerde, die pastoor staat dat ze daar onder vuur konden nemen. Ja, ja. Um, waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd? Ja. Het komt ja. allemaal weer boven. Hey. Het komt allemaal weer boven, terwijl we daar ja, samen over zitten te praten. Ja, maar ik, ik, ik ben niet zo'n heldere van geest meer. Ja. Nou, er komt toch nog een heleboel naar boven. Ja, maar het is, het is een geweldige belevenis geweest. Dat, het, dat, het, dat, dat vreet helemaal in. Dat is heel gek. Ja. Weet wat het is? We werden in ons eigen aangetast door die Duitsers. Als ik dat goed zeg... Het was, wij waren de vrijheid kwijt. Dat is heel gek. Wat wij nou hier hebben. En wat heel de hele wereld heeft. Zo, daar moeten we zo zuinig op zijn. Want wij hebben de andere kant van de wereld ook gezien. Onbegrijpelijk. Praat u hier wel eens over met de jongeren? Nee nee, nee. nee. Nee, weet wat het is. We wonen nou in een prachtige wereld kunnen gaan en staan waar ze willen over heel de wereld reizen overal naartoe vroeger hadden we niks als paar grote schoenen aan of klompen en een fiets als je rijk waard. maar meer hadden we niet ja. dus het was, de wereld was heel beperkt ja maar jongeren die zijn niet anders dan welvaart en de vrijheid gewend maar u bent nooit in gesprek gegaan met hen over wat de, wat, wat de, de, het gebrek aan vrijheid tijdens de oorlog. Ja, ja, wel. Maar gaat overal. Je moest op, op, op hoe tellen passen, noemen ze dat. Hè. Ja, moest... maar, maar komt dat binnen bij die jongeren? snappen die dat, hoe jullie je toen voelden. Nou, wij waren niet stom. Maar we, waren ook, we hadden ons verstand goed bij elkaar. Want we wisten goed dat je met een mondje dicht houden, meer kon bereiken dan met praten. Ja, ja, dat snap ik. Maar het gebrek aan vrijheid, hè? Ja. Het gebrek aan vrijheid, dat hebben zij nooit gehad, die jongeren. En daar hebt u met hen met, nooit. Dat is heel de jeugd, of heel de mensheid, die er... Ja, buiten die oude lullen lag. Maar je, je weet niet hoe rijk daar wij zijn. Door, door, je kunt over heel de wereld hmm. Ja. Nooit. Ja, ik durf maar amper mensen mijn moeder mee te gaan, want dan komen we komen nooit meer thuis. Maar je vertelt het wel aan de jongens. Aan onze jongens heeft hij het wel allemaal verteld. Jawel. Oké. Okay. En, en um, nou, we hebben een hele tijd zitten praten over de oorlog, over uw herinneringen. Is er dan nog Het is een, het is een tijd. Wens alsjeblieft nooit van zijn leven meer dat iets terugkomt, zoiets. Ja, ja dat moet niet kunnen. Ja. Is, ja, maar... er, is er nog iets waarvan u zegt, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. En dat wil ik nog wel even kwijt. Ja. O oh jee. Nou, ik ben een beetje, een beetje, ja, ik zal het maar niet zeggen. Maar er is wel een woord voor, man. Ik, ik ben een beetje van het padje noemen ze dat. Ja, ja. Nee, maar. De chef de schuilkelders. Chef de schuilkelders. Dan gebeuren jullie in de schuilkelder. Ja, ja, oh, wanneer jullie ja. uh, hadden een schuilkelder? Ja, maar had, degene had, degenen die in een af hadden, dus die plaats hadden, die groeven een groot gat in hun huis, in, in dingen, en daar leiden wij van die balken of planken en alles op, je, en daar weer zand op, hè, En daar zat, euh, ja, daar, kon, daar stond een bank in, en daar konden we met heel de club in. Maar niet alleen de club, maar ja, daar waren zo'n hoop mensen, die uh, ouderen, die hulpbehoevend waren. Die, die zelf geen gat konden maken. En die mochten allemaal bij ons in. We zaten op een gegeven moment, was het zo erg, als dat de Duitsers op, die stonden op wacht, weet ik het, die waren in de straat aan het patrouilleren. En het is waanzin om naar buiten te gaan, zeiden ze. En ze kropen bij ons in de schuilkilder. De Duitsers kopen bij jullie in de schuilkilder? Ja, en er zaten al meer eens ik denk wel, twintig man in. Want er was, wij hadden, mijn vader had, was een klompenmaker. En die had, daar lagen al die bomen erachter. En die hadden we dan, om die bomen er daar een heel groot gat gemaakt. Daar kwam al dertig man in. En dan die bomen erop gelegd, weet je niet. En er viel een granaat bovenop. En die gooide die bomen net opzij, of dat niks was. En toen zaten al die mensen, die zaten. De modder die, die zat tot, tot in de neusgaten toe. <lacht> en toen hebben we allemaal, het was geen Walter, het was niks, hebben we allemaal zo'n beetje afgepoest. Ja, ja. Oh, Mam, vertelde je het maar allemaal. Nee, ik. ik... ik uh... Ik. Ja, met, met, met, hoop, ik hoop nooit naar mee te maken. Het is een geweldige belevenis geweest, maar ja, of ja. er iets, schiet er toch niks mee op.